Vandaag ga ik je uitleggen hoe je een reparatie aan kan melden. Je komt aan bij gsmreparatiemasluis.nl. En dan kom je op de hoofdpagina Meld uw reparatie. Nu aan. Ik heb zelf een OnePlus 6, dus die ga ik aanmelden voor reparatie. Dan ga ik op zoek naar OnePlus. Die zie ik hier staan, dus dan klik ik daarop. Ik heb een OnePlus 6. Dus dan klik ik op de OnePlus 6. Zoals je hier ziet, zie je eigenlijk een hele lijst aan reparaties. Laat ik even zeggen dat bij mij mijn laadpoort kapot is. Dus dan klik ik op, op laadpoort. Nou, er staat hier voeg reparatie toe. Dan klik ik daarop. Nu heb je reparatie in je winkelwagentje gezet. Klik of op voeg nog een reparatie toe. Als je meer dingen wilt laten repareren bijvoorbeeld mijn OnePlus. En laat ik zeggen dat mijn camera lens... Ook kapot is. Voeg repair toe. Zoals je ziet heb ik nu twee reparaties erin staan voor mijn toestel met hieronder de totaalprijs.